Oké, okay, ik heb dus vanavond een... Oeh, hey, Barend. Ja, wat is er? Ja, wat ben je aan het doen eigenlijk? Ik ben aan het vloggen. Maar je moet de beste taart ooit maken, die moet je voorbereiden. Voorbereiden? Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Uh, dan ga ik dat denk ik... Waarom? nee, je moet het nu doen. Dit duurt okay, lang. Oké, ja, ik ga het nu doen. Ik ga het nu doen. Ik ga het nu voorbereiden. Oké. Okay. Ik heb dus vorige week in de Efteling niet mijn liefde kunnen vinden, maar... Ik heb wel tips gekregen voor jullie. Ik heb ook tips gekregen van een Maatje van me. Maar ik heb dus misschien wel een idee. Alleen ik moet even kijken, even kijken wat hij ervan vindt. Hey, Luke. Hey. Ik, ik ga dus vandaag een, een, een, een ding. Ik heb een date. Ik heb gewoon een date vanavond. Maar ik was dus benieuwd, had jij nog tips voor, voor mij? Maat, ik heb wel tips. Maar zal ik even naar je toe komen? Dat is misschien beter. Oh, oké, okay, dat ja, is goed. Let's go. Moet die zijn? Yo. Yo, yo, kom yo, weer, yo. kom jullie, jij hebt goede tips? Ik eh, heb 100% goede tips. Ik heb even na zitten denken, jongen. Volgens mij heb ik het perfecte plan. Oké. Okay. Het gaat namelijk altijd door de maag. Doe je schoenen aan, jas aan, we gaan. Kom. Oké. Okay. Wil je deze in je taart bouwen? Nee, denk ik niet. Zo niet? Dit is een overzien, man. Yes, zij zijn nu aan het zoeken. Ja, heb jij wat gevonden? Het scheelt echt super veel werk, zoveel tijd hebben we niet. Laat ze dit merken, denk je? Uh, ik denk het wel. <laughs> yes, de taarten gevonden. Dit zijn pizza's. Wat de fuck? Je kan een pizza pakket maken. Wat vet? Oké. Okay, we gaan hier taarten. Oké, okay, Luc, wat is de lekkerste taart? Uh, ja, eigenlijk is voor mij maar een optie een goede vriendin voor mij, die is vegan, vegan aardbei. taart, jij Wil je normaal? We gaan normaal. Oké, okay, maar we moeten hier dus wel nog wat voor toevoegen. En dat is magere kwark, slagroom, 60 gram boter. Het is wel voor 12 taartpunten. Hoeveel ga je er eten, denk je? 12. en zij dan uh, 11 <laughs> en... de slag om met extra toet ik ben dol op Frans. zo we zijn in de keuken ja we hebben alle attributen ja, die hebben we en ook een pizzadoos ja wij moeten dus een taart gaan maken maar waarom liefde Dat gaat door de maag we gaan de maken. lekkerste tijd ooit maken en we hebben dus op het einde, voor jou daar, hebben we nog een verrassing. Een final, final touch, geen, geen, ja. we ingenieur. hebben nu dit hier staan, maar ik heb nog iets, dat zetten we hier nu nog niet bij, maar dat wordt echt, dat het geniaal. Oh. Trouwens, is... hoi va. Wist je dat ik vroeger, voor mijn verjaardag, pakte ik ook altijd een kwarktaart, want kwarktaart is altijd mijn favoriete taart geweest. Straks houdt ze niet eens van, voor... straks is ze lactose intolerant. Dan moet je er sowieso niet van gaan. <laughs> Leg de bijgesloten falletje bakpapier over de springbodem. Ik denk dat hier wat fout gaat, Luc. Ja. Uh, smelt 60 gram boter in een pannetje. Wil je wat drinken, trouwens, Luc? Ik heb je nog helemaal geen, geen drinken aangeboden. Nee, vond ik super onsympathiek. <laughs> maar wil je, wil je wel drinken? Nee hoor, dank je. Ja, dan moet je deze moet je zo doen. En dan, en dan moet hij er weer omheen, toch? Dit Daarvoor. lekker! Ik heb mix erop, Oké. Nou, stap 1: boter op te vuur. Nu. Deze taart moet ook liefde bevatten. Ja. Maar het gaat verdampt. Niet? Nee, zo verdampt. Ik zou het pas doen zodra de taart klaar is. <laughs> Oké, okay, ik zit met een dilemma. Wat is het dilemma, de dilemma Luc? Behalve dat de boter aanvikt. Oh, god, Luke. Ja, oh mijn god Luc! Het is ook echt aangebrand! Maat, hij is nog niet eens helemaal gesmolten. Hoe kan dit? Ja, maar het moet op een, op een laag pikje natuurlijk. Ja, pik... Oh mijn god, het gaat nu al fout! Hé, hey, ik zit met in de dember. Er staat hier kruimelbodemmix, maar er staat hier bodemmix. Bodem Wat zal ik doen? Mixen. Die nee, we doen het helemaal samen. Oh! Ja. En hier zie je de krassen van, van Barend, hè. Kok Wat chill, joh. Ja. Ja? Bodemlaag bedekken. Ah mooi, kijk. En dit is, dit is dan weer de klasse van een topkok, dit onderscheidt jou van de gemiddelde kok. Ga je nu de liefde erin stoppen? Volgende stap! De dit kwark en de slagroom in de kom en meng dit met een mixer. Mixen, mixen, mixen, mixen, mixen, mixen. Oké. Okay. Kijk hoe perfect! Dat is pas de liefde. Wacht even, wat gebeurt hier Luca? Wat <laughs> what the fuck heb je gedaan? Is een, het is een lastige vorm hoor, moet ik zeggen. Oh, Luc gast! Je kan niet zo zijn! Misschien is het iets minder dan 500 gram <laughs> geworden. de laatste stand gaan we mixen, maar als we op de laagste stand gaan mixen gebeurt er dit. Dat is weinig, dus ik zet hem toch op stand 1. Is dat oké? Okay? Ja, mixen! <laughs> Alles draait een beetje volgens mij bij jou. Dit een... is de taartmix. Hé, hey, de taartmixen! Ik ga gewoon even wat extra liefde geven hier aan. Oh taartmix, ik weet dat ik je net heb opengemaakt, maar ik vind je heel erg lief, en ook wel leuk. Heb ik zoveel genoeg liefde gegeven? Oh taartmix, oh taartmix, zonder jou wordt die taart helemaal niks. Taartbij smaakt. Ja. Oh jee, yeah, man. Hij heeft zelfs een turbostand, hè? Oké, okay, heel even proberen. Nou, uh, het is tijd en uh, we gaan ervoor. Wow, hij is echt super goed gelukt. Lekker, jongens. Uh, Luc, we zijn klaar. Yeah. Hij ziet er goed uit, we gaan hem zo dus in de koelkast doen. Het ding is: dit is gewoon een normale kwarktaart. De, de, de, de lekkerste, lekkerste taart, taart ooit is dit, toch? Ooit, toe. van de hele wereld ooit. Da yes. Dat zei je, dat jij dat kon maken. Tuurlijk, maar dat komt door het verrassingsingrediënt. Dat heb ik hier achter mijn rug. Oh, oké. Okay. Misschien is het leuk als we dat nog niet prijsgeven aan iedereen, maar ik zal het jou alvast even laten zien. Oh, oké. Okay. Ja. Oké, okay. komt ie. Oh ja. Nou, mis het af. Oké, okay, ik, ik denk wel, ik denk wel dat dat inderdaad dan de lekkerste taart ooit gaat worden. Dan, het komt helemaal goed, man. Jij gaat het nelen, van. Je gaat het nelen. Wat gaat verwachten? Je fuck. gaat het niks. Nou, uh, tot dan. Six hours later. Hallo. Hallo. Kom, kom binnen, kom verder. Hoi. Hoi. Hoe is ie? Goed. Ja? Ciao. Ja, nog goed. Ik heb wat voor jou gemaakt vandaag. En dat is de lekkerste taart ooit. Wat is de smaak? Uh... Nou, nee, ik ga hem gewoon voor je pakken. Ik heb hem vandaag zelf gemaakt, ja? voor? Eh, uh, ja. Ik hoop, ik hoop echt dat ze het lekker vindt. Het zou vervelend zijn als het niet zo is. Huh? Wat vind je van de lekkerste tuin oh ooit? Mag ik hem lekker? Wow, oh, wow. Dat is wel echt. Is wel oh, echt waar? Al dit stukje. Oh, je hebt hier echt hard je best voor gedaan. Ja. Dames en heren, hier is die dan de lekkerste taart ooit. Wil je een stukje? Ja, heel graag. Oké. Okay. Ik heb dit ook van de week bedacht en ik dacht echt, dit is echt een top idee. Maar ik kijk mezelf hier in mijn ogen aan en ik denk echt, ik snap wel waarom ik single ben. Klopt. In welk stukje van dit speciale ingrediënt zou jij er nog bij willen dan? Ik denk dit. Mijn oor? Ja. Oké. Okay. Wat is eigenlijk je favoriete uh, taart? Apokruimel. Yes, zij zijn nu aan het zoeken.